Hé, hey, blackjack, kijk eens blackjack. Oh, blackjack. Kijk eens Joyce, Jij mag eerst, Joyce, kom maar Joyce, kom maar Joyce. Zeg gewoon helemaal Joyce. Niet dat je vallen. Ja, dan geef je gelijk vanzelf naar nou, de rest en helft. Dan, blackjack. Oh, nou wel. Oh, blackjack. Goed zo, Joyce! Hey aan de bel! Hop! Goed zo aan de bel! Hey Blackjack! Hallo, Royship! Right, Kom, Joyce! Oh Joyce! Kom maar oh O, Blackjack. Hé, hey, Blackjack.